Mijn naam is Ellen en ik ben senior projectleider bij de provincie Flevoland, verantwoordelijk voor voetvorm. Dat is een van de onderdelen die de provincie Flevoland op de Floriade heeft willen neerzetten. Nou, de naam zegt het eigenlijk al, Food Forum is een plek waar voedsel experts professionals samenkomen om te werken aan de toekomst van het voedselsysteem. Dat doen we met onze expositie, maar dat doen we ook met een keuken waarin we laten zien hoe het menu van de toekomst eruit ziet en we laten het zien met een eigen programmering. Nou, als projectleider ben je eigenlijk uh, hier verantwoordelijk voor uh, alles wat er gebeurt. Dus dat betekent dat je van de grote gesprekken over hoe ziet de toekomst van voetbalen eruit bezig bent... tot aan het schuren van tafels die uh, klaar moeten zijn. Dus je probeert eigenlijk op een hoger niveau te kijken. Loopt alles goed? Stuur ik iedereen uh, goed aan? Is alles op tijd klaar? Mijn dag ziet eruit. Uh, heel veel bellend. Maar ook uh, gesprekken met mensen, uh, te kijken of iedereen van de staf blij is of ze uh, hun werk goed kunnen doen. En veel contact leggen met andere Floriade-inzenders natuurlijk, want de provincie wil graag dat wij hier uh, mooie contacten leggen op een Floriade voor de toekomst van Flevoland. Dat is waarom Food Forum bestaat. Het is leuk om projectleider te zijn omdat je uh, met van alles mag bemoeien, maar vooral ook uh, een heel divers team om je heen hebt en geen enkele dag hetzelfde is. Dat vind ik hartstikke leuk, want dan hou je veel afwisseling. Maar ik vind het vooral ook leuk om dat te doen in de provincie Flevoland, uh, als ik heel eerlijk ben, omdat het een hele jonge provincie is waar heel veel kan... Uh, in de provinciale organisatie hebben we een hele fijne cultuur, uh, waarin alles heel laagdrempelig is, waarbij je bij waar iedereen binnen kan lopen en je vragen kan stellen en je, je suggesties kan geven. De Provincie Flevoland denkt vooruit en projectleiders spelen daar een belangrijke rol in, want die geven dat eigenlijk dagelijks vorm. Dus ik, ja, ik geniet iedere dag van mijn werk.